En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten Gitter, op het gitter, gitter allermogend weer Want de die kunnen vrouwen toch niet laten Ook al zessen is dan niks geen zin als meer Ja dat is avonds ik moet zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen Ik wil zeggen, daar is het geen blauwe guld Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het Wat ik zeggen wil het is het toch een spul Ja, de populariteit van het Koningshuis daalt. Ja, dat klopt. Dat vind ik wel jammer. Ja, ik vind het wel jammer, want uh, ik heb er toch wel iets mee. Ja, ja ik kan me er wel wat bij voorstellen. Uh, ja, zelf ben ik wel redelijk koningsgezind. Uh, dus uh, ik draag Koningshuis wel een warm hart toe... en ik denk dat het ook wel belangrijk is voor Nederland. Nou, ik, ja, vreemd eigenlijk, want uh, hij heeft altijd zo goed zijn werk gedaan... en uh, ik ben koningsgezind, dus ja. Het zijn oplichters... En toen die fout gemaakt in Griekenland, had hij nooit meer te doen. En dat is wel jammer. Het is te begrijpen waarom. Ja, duidelijk, hè, wat iedereen al zegt. Ja, is ja toch maar... eens even foutje gemaakt, hè, grote ja. fout. Maar ja. Moet hij daar altijd op afgerekend? Worden? Nee, nee, dat hoeft niet. Nee, nee, nee dat sowieso niet. Nee, nee. Maar het feit, dat is jammer. Dat is... Omdat ze zelfs geen belasting hoeven te betalen. Ze hebben zoveel, ja. En met het milieu. Ze blijven vliegen, ze hebben privévliegtuigen. Nee, ik heb niks met Koningshuis. En de koning beslist toch niet wat hij wil. Als, als wij zeggen, we willen de persoon niet op deze leeftijd, gaat hij niks te vertellen. Nee. Het, is een, het is maar een formaliteit. Ik bedoel, eh, kijk naar Amalia, die hoeft mij in de vingers te knippen. Ze heeft het, dus, ja, ja, ja, ja. Dus ja. Ja, dat is waar. Ja, dat bij ons wel anders zijn. Ja, ja, ja. was daar maar maar bij ja. Ja, maar dat, dat het, het contrast wordt een beetje groot. Tegenover uh, de mensen die gewoon in Nederland wonen, denk ik. Ja. En, uh, maar het betekent niet dat ze geen goed werk doen. Hè? Dus dat, dat zeg ik niet. Nou is het dadelijk Koningsdag. Gaat u dat vieren? Uh, nee, misschien ook wel lekker vissen. Want wij gaan... Uh, we zijn volgende, volgende week, om deze tijd zitten wij al in Zuid-Frankrijk op oh. vakantie. Oh. Met de caravan. Ik zit in het buitenland. Oh. Ja, we allemaal goed glas bier hoort erbij. Dat vieren we wel. Ja. De kleding en alles en de show eromheen. Uh, zoals Koningsdag gevierd wordt, ook met kinderen en dergelijke. Als ze al die dingen organiseren, ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Ik hoop dat het een mooie dag wordt. Ja. En ik hoop van gans hart dat het mooi weer is. Maar... Het hoort erbij. We zijn er van jongs af aan zo mee opgegroeid. En Koningsdag hoort erbij. Ik vind het wel jammer dat ik het moet missen, maar we blijven niet nog een weekje langer. Nee, we gaan echt lekker weg. Ja, we ja. Koningsdag vieren. Ja, weet je, overal zijn we van die rommelmarktjes en dat vinden we hartstikke gezellig, dus dat doen we altijd wel. Kunnen ja. nou wel Koningsdag vieren met uw zoontje. Die gaan lekker uitlogeren bij opa en oma, dus oh. ik ben lekker kindloos. Oh, dat is het. Dus heer. ik weet niet wat ik nog ja. ga doen. Nee, ga je naar opa en oma? Ja. Dat is gezellig. Ja. En doet oma jou dan verwennen? Ja.